Werk bij de Haagse Hogeschool en wij nemen deel aan het Multi-Include project, omdat inclusief onderwijs een van de pijlers is uh, van ons onderwijskundige beleid, onze onderwijskundige visie. En omdat wij uh, uh, ons onderwijs zo toegankelijk mogelijk willen maken. Uh, Partecipiamo al het project Multi-Include perché siamo interessati ad imparare dalle altre esperienze en metodologie en perché vogliamo portare nel het project de voce van de scholen. Die iedere keer en steeds meer zich zorgen maken met thema's die de diversiteit en Wij zijn onderdeel van Multinclude omdat wij het belangrijk vinden om kennis en informatie over inclusief onderwijs te delen met iedereen in Europa. Het project a MultiInclude het een heel groot thema voor Europa, we eerder een aantal collega's hebben gesproken. En het is ook een heel groot we voor de inclusie, we deel project van MultiInclude Wir laden Sie ganz besonders ein, Ihre Erfahrungen äh, mit inklusiver Bildung mit uns zu teilen und Teil der Multinclude Learning Community zu werden.